De Theosel RHA3. Wat is het er ook hier? Ja, nou, Theosel RHA3 is, uh, is een middel uh, wat uh, ik met name gebruik voor de lippen. Okay. Uh, het is een hyaluronzuur. En uh, het is een middel wat, wat meer elastischer is. Dus het beweegt beter mee met die lippen. En daardoor heb je ook wat minder kansen dat er onregelmatigheden van de lippen zijn. En daarom heb ik Rh RHA3 in het assortiment. Oké, okay. en dus met name voor de lippen, mogelijkheden? Ja, natuurlijk kan je het ook voor andere rimpels gebruiken. Maar jij gebruikt het met name? Met name daarvoor. En wat mag je verwachten als je dat bij je lippen gebruikt? Nou, het gebruikt uh, is natuurlijk gewoon een, een vuleffect van ja? de lippen. En uh, wat um, je... Het houdt ongeveer een jaar aan. En ja goed, dus zoals ik al zei, dat zijn hele minieme uh, verschillen, hè. Ja. Maar dat het net wat... Egaler is dan bijvoorbeeld een, een Princess Volume okay. uh, wat uh, dus er ook voor wordt gebruikt. Een Thea Seidel. Zal ik het maar even voor je zeggen, Thea rh 3 Dankjewel. Is een filler die uh, met name voor de lippen wordt gebruikt en het geeft een mooi egaal effect. Ja, dat is het.